Hoi, je gaat iets ontwerpen, maar wat? Om te weten te komen waarmee je aan de slag gaat en welk probleem je wil aanpakken, beginnen we met de eerste fase. Oriënteren. Kijk maar mee. Oriënteren is het goed bekijken van een onderwerp of probleem. Letterlijk is oriënteren erachter komen waar je bent. Je wilt inzicht krijgen in bijvoorbeeld een onderwerp, een plek, je gedachtes, je verwachtingen. Met andere woorden, je vraagt jezelf af, waar gaat het onderwerp nou eigenlijk over? De oriëntatiefase doe je dus om een goede start te maken. Je oriënteert je om te weten waarin je wilt verdiepen. De oriëntatiefase kan een korte fase zijn, maar het is zeker een belangrijke. Waarschijnlijk wil je nu al beginnen met tekenen, bouwen of ontwerpen. Ik wil dat eigenlijk ook, maar bedenken dat je iets wil maken dat gebruikt kan worden, waar mensen blij van worden, wat over tien jaar nog steeds gebruikt kan worden. Dat is het doel. Ontwerpen gaat over aandacht voor iemand anders, over het meedenken en meevoelen met iemand anders en voor iemand anders het leven beter maken. Dat is best groot om levens te verbeteren door je ontwerp. Een ontwerpproces begint vaak met een probleem, een noodzaak, een kans of een interesse. Iemand heeft een probleem met het plannen van zijn huiswerk, er is een gevaarlijk kruispunt in je wijk, je kan kinderen enthousiast maken over het lezen van boeken, of je ziet dat het ontwerp van een website of app beter kan. Een start van een ontwerpproces kan dus met van alles beginnen. Neem deze onhandige deur eens als startpunt. Het is een klein probleem en kan opgelost worden door een papiertje op de deur te plakken. Ik kan ook een beter handvat maken. Zo verander ik een klein stukje in de situatie. Ik kan als ontwerper ook een stap naar achter zetten. Ik kan me afvragen of een deur überhaupt wel nodig is. En ik kan me afvragen hoe de leerlingen zich verplaatsen binnen de school. Ik kan dus een groter beeld krijgen van de situatie en het probleem op een andere manier aanpakken. Kortom, je wilt eerst weten waar het probleem, de noodzaak, de kans of de interesse nu eigenlijk zit. Een ander goed voorbeeld waarbij je ziet dat je er eerst goed achter wilt komen wat het probleem is, is het Leader of Light project. In delen van Brazilië is elektriciteit voor vele gezinnen duur en onstabiel. Een logische gedachte is ledlampen uitdelen of het systeem stabieler of milieuvriendelijker maken. Maar is de oplossing wel te vinden in een betere lamp? Tijdens een grote stroomuitval bedenkt Alfredo Moser een oplossing. Een met water en bleek gevulde plastic fles die je door het dak steekt, waardoor zonlicht door de fles straalt en de ruimte binnen verlicht. Het ontwerp wordt veel ingezet in arme wijken, zoals in de Filipijnen, waar veel mensen in het donker wonen en waar kinderen nu binnen kunnen spelen en er geld overblijft voor het eten. Door een stap terug te zetten en niet na te denken over elektriciteit, heeft Moser een zeer goedkope oplossing gevonden die de hele wereld kan gebruiken. Hij kijkt verder dan het probleem en zag dat een betere lamp niet de enige oplossing was. Door te oriënteren weet je waar je de komende tijd mee bezig wilt zijn. Je gaat ontdekken wat je allemaal al weet en nog niet weet. De dingen die je nog niet weet ga je onderzoeken in de volgende fase, de voorbereidingsfase. Om erachter te komen wat je wel en niet weet ga je jezelf vragen stellen. Wat weet je al van het probleem? Waar speelt het zich af? Wat is de situatie? En welke mensen hebben het probleem nog meer? Aan het einde van deze fase heb je een hoop vragen waarmee je een kort onderzoek kan starten. Als je begrijpt dat deze eerste fase de basis legt voor het verdere proces, snap je hoe belangrijk het nu is om goed en kritisch te kijken naar waarmee je aan de slag gaat. Nu is het aan jou om alle onderdelen in kaart te brengen. Succes met oriënteren!